Van harte welkom allemaal. Mijn naam is Lisa Verino en welkom op mijn YouTube channel. Um, uh, mijn uh de houder van mijn uh, filmmateriaal is kapot. Dus vandaar dat ik eventjes achter de laptop zit en ik deze video's aan het opnemen ben. Voor jou, want ik vind het nog wel heel belangrijk om de content te creëren die ik voor je heb klaarstaan. Ben je hier voor het eerst? Vergeet natuurlijk niet om op subscribe te klikken en je toe te voegen aan de YouTube Manifesto Community. Hier in de community van mij uh, zijn we bezig om heel bewust te zijn van onze spirituele groei. En hoe we spiritualiteit kunnen gebruiken om doelen te manifesteren. Um, vandaag wil ik het met jullie hebben over terug naar de start. En het is een beetje terug naar de basis, maar uiteindelijk is het altijd anders. Het is altijd anders. Er is altijd een nieuwe laag om te bespreken. Dus vandaar dat we daar ook in gaan. En uh, het lijkt mij wel heel interessant om dit met je te bespreken. De eerste stap die ik met je wil bespreken is, wat is Go? Want heel vaak, als ik zeg terug naar de basis, denken mensen, oh, dan moet ik alles loslaten en gewoon maar weer afwachten tot ik een nieuwe stap krijg. Uh, nee, dat is niet wat ik heb gezegd. Ik heb gezegd, terug naar de basis. Dus als jij uh, terug naar start gaat, hoe ik het altijd zie, is net als met Monopoly. Wanneer ik tegen mijn coaché zeg, ga terug naar de basis, dan bedoel ik gewoon, uh, ga terug naar waar je bent begonnen. Het moment dat jij aan je doelen begint te werken, dat is voor mij het co-moment. Dat is voor mij het moment waarop je tegen het universum zegt... oké, okay, um, nu ben ik er klaar voor en nu wil ik ermee gaan beginnen. He, als je dus uitgeleide stappen gaat nemen... dan ben je dus aan het groeien en dan ben je de juiste stap aan het nemen... krijg je die bevestiging, je ziet de groei... en je krijgt um, uiteindelijk de tekens te zien van de manifestatie. Dat is hartstikke tof. Maar wat nou als je in de chaos terechtkomt? Wat nou um, als je niet helemaal door hebt... dat je niet in de juiste frequentie zit... En dus daarin de fout aan het maken bent, eh, waardoor je dus elke keer eh, je doelen niet ziet manifesteren. Dan moet je dus voor jezelf gaan ontdekken waar heb ik de fout gemaakt? Waar heb ik een misgeleide stap gemaakt? Een misgeleide stap is een stap die je hebt genomen vanuit kennis. Vanuit ik denk dat ik dit moet doen in plaats van vanuit een uitgeleide stap. En een uitgeleide stap komt door vanuit het universum. Dus het moment dat jij begint te dwalen, is de eerste vraag is het Positieve of negatieve chaos. En ik heb daar een video over opgenomen, over positieve en negatieve chaos. En die video ga ik onderin de notities voor je plaatsen, zodat je, die video's, uh, voordat je deze video kunt kijken na deze video. Dus het moment dat jij denkt, hé, hey, ik, ik zie dat het een beetje chaotisch is om me heen, wat is er echt aan de hand? Vraag jezelf af, is dit positieve of is dit negatieve chaos? Als je dus tegen jezelf zegt, dit is negatieve chaos, want dat kan. Het kan zijn dat je dus misgeleide stappen hebt genomen. Vraag je jezelf af, wanneer heb ik deze stap genomen? Dus waar, waar is dat punt waar ik de afslag heb genomen die niet goed was? Als jij bijvoorbeeld eh, heel bewust bezig bent met een don te manifesteren, en in één keer is het chaos, kijk even 24 uur terug. En vraag jezelf af, hmm, weet je wel, welke stap heb ik genomen? Um, heb ik iets toegelaten in mijn leven? Heb ik een dis discussie gehad met iemand? Heb ik een gesprek gevoerd met iemand die uh, misschien heel negatief was? Heb ik geroddeld? Heb ik, weet je, wat heb je gedaan? En dat kan alleen door heel bewust te zijn van jezelf en te gaan reflecteren. En door dus te reflecteren kun je zien waar je wellicht een afslag hebt gemist. Dus dat bedoel ik met terug naar de start. De tweede stap die je daarin neemt is natuurlijk afwachten tot er weer een uitgeleide stap doorkomt. Dus niet denken, oh ik heb ontdekt waar ik de fout heb gemaakt en nu ga ik alles corrigeren en ik ga weer beginnen. Nee, je gaat eerst afwachten tot er weer een uitgeleide stap komt die je gaat helpen om de juiste stappen voor jezelf weer te gaan nemen. Want anders ga je weer een stap nemen vanuit kennis. En als we stappen nemen vanuit kennis, dan nemen we stappen vanuit ons oude zelf. Als we stappen nemen vanuit onze oude zelf, dan herhalen we het verleden en dus krijgen we weer de bevestiging vanuit wie we waren en niet de bevestiging vanuit onze nieuwe potentie. En het hoort ongemakkelijk te voelen. Vaak wanneer we uh, aan het manifesteren zijn, zeggen mijn maar, coaches altijd... ja, ik voel me zo ongemakkelijk. Ze gaan in de weerstand staan. En dan zeg ik altijd, dat is de bedoeling. Zeker met elke coachingsessie, wanneer we weer uitgeleide stappen aan het schrijven zijn... moet ik altijd lachen en zeg ik, bereid je voor, je gaat flink in de weerstand staan. En dat is juist de bedoeling. Ik doe het zelf ook, ik sta ook nog steeds in de weerstand... De enige manier waarom ik nog steeds heel bewust mijn doelen kan manifesteren, is omdat ik in de energie van overgaaf aan het bewegen ben en dus mijn verbinding heel, uh, heel erg heb kunnen verdiepen. Ik sta heel diep met het universum in verbinding, waardoor ik dus zie dat het onderweg is en tegelijkertijd weet, oh dit is een nieuwe toekomst, want als je ziet wat er onderweg is, is ook niet altijd goed. Dus voor jezelf altijd eerst ontdekken, is het positieve of negatieve chaos? Neem die stap achteruit, ontdek even waar je de afslag hebt gemist... en vervolgens ga je weer uh, wachten op een uitgeleide stap. De derde stap die je gaat nemen is weer voor jezelf ontdekken... hoe kan ik mijn verbinding verdiepen? Naar wie heb ik geluisterd? En misschien moet ik gaan luisteren naar mezelf. Ik luisterde aan het begin van mijn spirituele groei naar iedereen behalve mezelf. Iedereen had gelijk behalve ik... En het was best wel frustrerend, want daardoor dacht ik altijd dat ik andere mans kennis nodig had om de doelen te manifesteren die ik wilde manifesteren, die mij gelukkig gingen maken. En dat is gewoon helemaal niet hoe het werkt. Doelen die jij werkelijkheid willen maken, hebben te maken met waar jij naar verlangt en wat jij denkt dat je nodig hebt. En in het begin denk je echt dat je heel veel dingen nodig hebt. Je bent echt altijd maar bezig met, oh, en dit wil ik manifesteren en dit wil ik manifesteren. En op een gegeven moment ga je daar een beetje in filteren, want je krijgt door dat het onderweg is. Dus je hoeft niet meer om doelen te vragen... van, oh god, dit zou ik heel graag willen manifesteren... want je weet al dat het onderweg is. Het enige wat jij hoeft te doen, is te sturen. En wanneer jij gaat sturen, kun je zeggen... oké, okay, die kleine doelen, die zijn al onderweg. Daar hoef ik geen moeite meer voor te doen. Die grotere doelen, daar moet ik wel wat meer moeite voor doen. Dus het is belangrijk voor mij om uh, deze stappen te nemen. Dus de derde stap daarin is, dus ook altijd voor jezelf... Even nagaan. Weet je wel, waar moet ik heen? Wat is belangrijk voor mij? En, en natuurlijk altijd je verbinding versterken. Altijd in verbinding staan. Nou, deze is wat korter. Um, terug, naar de, terug naar de start is natuurlijk echt ontzettend belangrijk. Vergeet je natuurlijk niet toe te voegen aan de Manifesto community. Geef deze video een like als je het interessante uh, content vond. En dan zorg ik ervoor dat er meer content op gecreëerd wordt. En um, als je comments hebt, laat het weten hier onderin. Dan kunnen we natuurlijk samen bespreken. Ik wens jou een hele fijne reis. Dank je wel voor je geduld bij deze video's. En ik zie jou in de volgende video.